Kleine baby's kunnen natuurlijk nog niet flink mee eten aan tafel. Die moet je tevreden stellen met een groentepapje. Maar je vindt die groentepapjes ook in de winkel, in van die mooie aantrekkelijke potjes. Maar helaas, Nathalie, ze zijn niet zo gezond. Nee, we hebben er zo 64 van die potjes bekeken. En eigenlijk geen enkele van die potjes kan je een volwaardige maaltijd voor een kindje van die liefde noemen. Maar wat is er dan eigenlijk mis mee? Wat ontbreekt er? Ja, de grootste pijnpunten zijn eigenlijk de eiwitten en de vetten. Nochtans, twee stoffen met een grote impact zijn essentieel voor de groei. Geen enkel van die 64 potjes is eigenlijk een volwaardige maaltijd. Enkele komen in de buurt, maar alle potjes bevatten te weinig vetten. 50% van de potjes bevat uh, te veel eiwitten. Mm -hmm. En ook de helft bevat verhoudingsgewijs te weinig groenten. En dan ook een derde bevat ingrediënten die niet geschikt zijn voor de leeftijd dus van deze kindjes. Te weinig groente, maar te veel aardappelen, pasta of rijst enzovoort. Ja, Dat klopt. Oké, okay, betekent dat dan dat ik die potjes beter ja, volledig links laat liggen? Ja, het is natuurlijk verleidelijk om af en toe zo'n potje te kopen. Ze zijn gemakkelijk, je kan ze bewaren op kamertemperatuur, ze zijn lang houdbaar. Uh, het zit een keer andere dingen in dan dat je gewoon bent. Maar eigenlijk bewaar je die toch echt best uh, voor uitzonderlijke momenten, zoals op een uitstap of als je echt, echt geen tijd hebt. Maar dus ik ga op uitstap, ik heb echt heel weinig tijd, geloof mij. Ik moet zo'n potje kopen voor mijn baby. Waar moet ik dan op letten om toch goed te doen? wel altijd naar de ingrediëntenlijst kijken, kies voor een potje met ingrediënten die je kent. Als er dingen in zitten die je zelf niet in de keuken gebruikt, kies dan een ander potje en let op die verhouding. Dus er moeten zeker voldoende groenten in zitten. Eigenlijk moeten twee derde groenten zijn en maar één derde aardappelen, die of rijst. En als laatste voeg altijd olie toe. Dat is heel belangrijk, want er zit eigenlijk altijd te weinig vetten in. Dus je moet er minstens twee koffielepels okay. aan toevoegen. Zit er absoluut geen olie in de ingrediëntenlijst, dan zelfs drie. Dus waar volwassenen olie moeten mij de vetten moeten mijden. Kleine baby's hebben die echt nodig. Ja, die hebben echt het belangrijk dat zij voldoende vetten binnenkrijgen. Um, er zijn ook nog andere producten hè, die zo typisch op baby's focussen. Um, fruitsapjes bijvoorbeeld of koekjes. Ik, ik zie u al kijken. Uh, Nathalie, die zijn ook niet gezond. Nee, geen enkele van die producten hebben kindjes van die leeftijd nodig. Die bevatten allemaal te veel eiwitten, te veel suiker of te veel vet. Op die leeftijd hebben kindjes voldoende aan melk, groentepap en fruitpap om al hun voedingsstoffen binnen te krijgen. Laatste vraag, Nathalie. jij bent ook een mama. Je hebt één kind, er is nog een tweede op komst. Proficia, trouwens. Uh, heb jij ook al van die groentepapjes uh, voorverpakt gekocht? Of, uh, nee? nee, ik kan eigenlijk zonder liegen zeggen dat ik dat eigenlijk nog nooit uh, gekocht heb. Uh, ik maak altijd zelf fruit- of groentepapjes. En voor de dagen ja, dat ik echt geen tijd heb, uh, dan deed ik enkele dagen op voorhand zo'n pap, zo papje en uh, vroerde ik het in. En op het moment dat ik ze nodig had, haalde ik ze uit de diepvries. Uh, als je dat natuurlijk zelf thuis doet, moet je erop letten dat je deze potjes uh, direct invriest en dan niet langer dan een maand bewaart en dan zo snel mogelijk opgebruikt. Oké, okay, voilà, heel interessant. We hebben het Federaal Voedselagentschap aangeschreven voor de babyvoeding dat de wettelijke normen niet respecteert. Maar we ijveren ook op Europees niveau voor strengere normen, zodat babyvoeding, strikter gecontroleerd zou worden. Wil jij ook meer weten over babyvoeding? Klik dan op deze link.